ook slanke mensen hebben dit product nodig. Glutamine 2,5 gram per zakje. Waarom is het toegevoegd aan ultrabiome DTX? Glutamine deficientie wordt gezien als de eerste stap naar accumulatie van ziekten. Leaky gut syndroom wordt vermoedelijk veroorzaakt door een tekort aan glutamine. Chronische ziekten zijn cumulatief. Autoimmuniteit verschijnt en groeit. Tegen de achtergrond van tekorten aan voedingsstoffen en toxische belasting stapelen stress en gezondheidsproblemen zich op. Ultrabiome DTX. Voeding en bescherming van de gezondheid van de moderne mens. U kunt afvallen door een zakje Ultrabiome DTX te drinken in plaats van avondeten. Indien gewenst kunt u nog een maaltijd aan de lunch toevoegen. We hebben al geweldige resultaten. Vrouw. 47 jaar oud, lengte 1 meter 62 centimeter, lichaamsgewicht 96 kilogram. Ik wende me tot de NSP voor hulp omdat mijn benen pijn deden. Ik voeg om calcium met vitamine D en Everflex. Ze stemde ermee in om het supercomplex toe te voegen aan Super Romera 3. Op dat moment lanceerde de nsp compagnie Ultrabiome DTX op de EU-markt. We hebben nog geen resultaat gehad met dit product. Deze vrouw was een van de eersten die het begon te drinken. Slechts twee sachets per dag, bij de lunch en in plaats van bij het avondeten. Elk sachet werd gemengd met 300 ml water. Ontbijt, tweede ontbijt. Nog een maaltijd een uur na ultrabiome DTX tijdens de lunch. Prachtig. De vrouw merkte dat het voor haar gemakkelijker werd om te bewegen. Penen worden niet moe. Er is geen reactie op een verandering in het weer in de vorm van pijn en pijnlijke botten. Het lichaamsgewicht voor de eerste drie maanden daalde met 8,5 kilogram. En vanaf dat moment besloot de vrouw dat fysieke activiteit erbij kon. Eerst s ochtends en s avonds 30 minuten wandelen, daarna besloot ik te gaan fitnessen. Ik merkte dat er geen constante verkoudheid is. Ik besloot dat ik naar het zwembad kon gaan. Het belangrijkste. Een effectieve remedie tegen eten gevonden. Het verminderen van uw calorieëname is een effectieve manier om gewicht te verliezen. Maar simpelweg niet eten is niet goed voor de gezondheid. Wil je afvallen? Eten. Gezonde voeding, waarin geen conserveermiddelen, kleurstoffen, margarines, gerookt vlees zitten. Het eenvoudigste eten is het gezondst. Groentesoep. Gekookt vlees, gestoofde vis, gestoofde groenten, salades in vinaigrettenstijl, linzen en bonen. appels. niet gebakken producten zonder overtollige suiker. Ideaal, knoedels, taarten, met kool, appels, mager gehakt. Eten dit eenvoudige voedsel voor de gezondheid voor ontbijt, lunch en diner. Voor het avondeten, ultrabiome DTX. Zorg ervoor dat u een volledig assortiment vitamines en mineralen toevoegt. Dit is het supercomplex. In het voedsel van deze vrouw zaten voldoende nuttige stoffen die nodig zijn voor levensondersteuning. Daarom is overmatige voedselinname niet langer nodig, omdat er geen voedingstekorten zijn. En natuurlijk heb je gezonde vetten nodig. Dit is Superomera 3 en coenzym Q10 met lecithine. Supercomplex. Hoe helpt het bij het afvallen? Preventie van bloedarmoede. Aanvulling van chroom, jodium, zink, koper, selenium tekorten. De rijkste set vitamines en mineralen helpt het metabolisme te normaliseren. Schakel overmatige eetlust uit. Calcium met vitamine D en Everflex is een krachtige ondersteuning voor botweefsel en gewrichten. Het supercomplex zijn mineralen en vitamines die onder andere nodig zijn voor de stofwisseling. Superomega 3 en coenzym Q10 zijn vetstoffen. We kunnen zeggen dat dit de juiste vetten zijn voor harmonie. Chypromero3 en Coenzym Q10 helpen bij het starten en ondersteunen van het proces van overtollig vet verbranden. De energie van deze overtollige vetten wordt door het lichaam rationeel en verstandig gebruikt. UltraBiome DTX is een rijke bron van natuurlijke vezels. Vezels helpen de gladde spieren van het spijsverteringsstelsel actiever te werken. Negatieve calorieën. Deze term betekent dat het product minder calorieën bevat dan nodig is om het te verteren. Promotie van ultrabiome DTX via het spijsvertering kost meer energie dan dit product bevat. Niet alles kan worden gemeten in calorieën. Niet iedereen hoeft af te vallen. Parietale dialyse is het reinigen van de darmslijmvlies van gifstoffen. Darmfilus, hier begint het lymfesysteem. Het lymfestelsel, dit is onze immuniteit. We kennen de voordelen van chlorofyl voor de bescherming van de maag. Ultrabiome DTX, inclusief chlorofiline. Parietale dialyse koppelteken. Dit is het reinigen van de vloeistof in het darmlumen van de gifstoffen, radionucliden en zelfs van overtollige vetten. Lymfevaten en knopen van de dikke darm. Dit zijn ook de toepassingspunten van de ultrabiome DTX. Het menselijke lymfestelsel, hier kan de toxische belasting worden verminderd, en hier begint de menselijke immuniteit. Ontgifting Aanvulling van tekorten Vermindering van overmatige eetlust Normalisatie van het lichaamsgewicht, als er te veel is Preventie van ziekten, ook chronische. Welk voordeel heeft een persoon ontvangen door deze producten te gebruiken? Supercomplex, alle mineralen, vitamines en antioxidanten in perfecte combinatie. Maximale opname, maximaal voordeel. Te veel eten. Energie geven voor levensondersteunende processen. Immuniteit, hematopoïse, spieren, botten, hersenen, bloedvaten, hart. Het hele lichaam is verzadigd met nuttige stoffen. Voldoende energie, gegeten voedselbrand, geeft warmte en kracht. Calcium met vitamine D is een essentieel product. Vooral belangrijk voor vrouwen. Osteoporose bedreigt alle vrouwen, vooral tijdens periodes van hormonale veranderingen. Calciumtekort manifesteert zich vaak door ongemak in de nek, in de onderrug. Mensen gebruiken niet steroïde medicijnen in plaats van hun botweefsel te herstellen. Vitamine D Evenals fosfor en magnesium, in dit product helpen de gezondheid van de botten. Calcium wordt nog beter opgenomen. Everflex. In de samenstelling van glucosamine, methaan, grondroe. Krachtige nutritioneel ondersteuning voor bindweefsel, kraadbeen, ligamenten. Alles wat de ruggengraat en gewrichten vormt, krijgt uitstekende voedingsondersteuning. 3 superfoods met de meest waardevolle vetten. Superomera 3. Legitine. Coenzym Q10. Vetten die je helpen af te vallen? Ja precies. En ze helpen ook de gezondheid van bloedvaten, hart, hersenen, lever, endocrine systeem te behouden en ondersteunende stofwisseling. Vrouw, 47 jaar oud, lengte 1 meter 62 centimeter, lichaamsgewicht, 96 kilogram. Ik heb deze producten gebruikt. Calcium met vitamine D. Everflex. Supercomplex. Superromera 3. Legitine. Coenzyme Q10 Ultrabiom. Toegevoegde producten met gunstige microflora ProBio11 Stolixmiddelen Bifidopilus Ik hield echt van Solstic en Smart Meal. Een maaltijd op het werk is een portie Smart Mila. Gedurende de eerste drie maanden vanaf het begin van het gebruik van NSP-producten verbeterde de gezondheidstoestand. Het is niet nodig om niet-steroïde medicijnen te gebruiken. Ik gebruikte ze vanwege frequente pijn in de benen, nek, rug vooral als het weer verandert. Ik merkte dat ik overdag geen koffie drink, omdat ik genoeg kracht heb. Ik ben zeer verrast dat er geen gewone verkoudheid was. Vroeger was ik heel vaak verkouden. In de eerste drie maanden ben ik 8,5 kilogram afgevallen. Het is twee maten kleiner. Ik wil benadrukken. Er was geen verzoek om gewichtsverlies. Ik vroeg om calcium omdat mijn benen en rug vaak pijn deden. Ze besloten gaan fitnessen en zwemmen, en blijven de producten gebruiken. Ik wil benadrukken, het doel om af te vallen stond niet vast. De man wilde hulp voor pijn in zijn benen en rug. Ultrabiom. Een uitstekende aanvulling op het assortiment SP-producten. De resultaten zijn al verzameld en niet alleen bij het afvallen. Meer kracht, energie, minder behoefte aan koffie en hoofdpijnmedicatie. Het leven is gevuld met energie, opgewektheid en een goede gezondheid. Dit is het doel van het maken en accepteren van NSP-producten. Die mensen hebben dit product nodig. Profiteer optimaal van dit geweldige product.